Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel. En vandaag wil ik het met jou hebben over bloggen. Bloggen is voor mij een echte redding geweest toen ik net begon met mijn bedrijf. En het is nu nog steeds een strategie die erg belangrijk voor me is. Um, toen ik net begon met mijn bedrijf, moest ik ontzettend veel netwerken om klanten te vinden. Ik weet niet of jij hoe lang jij al bezig bent, maar als je net bent begonnen en je bent afhankelijk van ondernemers bijvoorbeeld, ja, dan moet je gewoon gesprekken aangaan en mensen duidelijk maken dat jij echt hun probleem kunt oplossen. Maar nou, als je net begint is dat echt heel erg spannend. He, want wie ben jij nou om te zeggen dat jij een expert bent en waaruit blijkt dat eigenlijk? En Ja, je hebt wel diploma's, maar hoeveel werkervaring heb je? En allemaal dat soort problemen komt naar voren. Ontzettend vervelend. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nee, ik, dit wil ik niet meer. Ik moet de hele tijd vertellen waarom ik een expert ben. En uh, ja, na de honderdste keer uitleggen dat je social media hebt gestudeerd, heb je dat wel een beetje gehad. Uh, dus ik dacht van, ik ga het anders aanpakken. En toen ben ik begonnen met bloggen. Bloggen op mijn website. Elke keer dat ik geen klant had, dacht ik gewoon, oké. Okay, ik behandel mijn website gewoon als klant. En daar ga ik voor bloggen. En uh, op een gegeven moment, naarmate ik meer blogs kreeg, uh, kreeg ik ook meer verkeer op mijn website. Ik had meer te delen op social media. Dus daar kreeg ik ook meer klanten van. Ontzettend fijn was dat. En uh, ik heb nu zoiets van, hè, ik wil andere mensen daar ook mee helpen. Dus ik dacht... Ik maak een e-book over bloggen. Dit is het e-book als je het uitprint. Dat is ook heel erg prettig, dan heb je het gewoon lekker in de hand. Er staat heel veel handige informatie in. Ook bijvoorbeeld handige infographics. Uh, over hoe je kunt bloggen, waarom bloggen leuk is. Uh, hoe schrijf je een goed blog. Zelfs hoe je blog kunt gebruiken voor je interne communicatie. Of je nou wel of geen personeel hebt. Dit is echt een e-book wat een ontzettende meerwaarde kan hebben voor jouw bedrijf. Om jouw talent te laten zien, om talent te vinden. En om te laten zien dat jij de expert bent in jouw vakgebied. Dit is een hele mooie manier om kennis te maken met bloggen en om eens te kijken of dit iets voor jou is. Ik zou zeggen download het e-book, vraag hem aan en ga beginnen.